Hé, hey, kijk daar. Twee hele vreemde vogels, Rick en Ralf. Samen verantwoordelijk voor de uitzet van vele birdies. Kijk, twee views. Deze pure verleider weet iedereen moeiteloos om zijn vleugel te winden. Niet te weerstaan, toch? Bekijk alle birdies op birdbrewery.com.